Zo, hier zijn we de toppie de stikkelzaar, maar dat is voor later, want ik heb een zaagblad nog niet, kan ik dus nog niet tonen waarom dat niet. Dat is de topie Dat is niet om te torpederen. Dat is om te schaven. Om pennen te maken. Om gaten te maken. Om te zagen. Om van dikte te schaven. Als dus de ene kant geschaafd is, is het schoon plat. Schoon plat. Dan moet aan de andere kant ook geschaafd worden. Geschaafd altijd 90 graden. Zie hier het schaalblad? Dat is het dus De steun. Uh, heeft ook nog heeft een, een, een pennenbank. En heeft ook een pennenfrees Dat vrees dat. Hmm. Goed, we zullen ze in het gang zetten. Ik moet ze eerst versleuren. Ik heb me er al een paar keer aan het fijn gedaan. Want dat en dat. Dat daar dos, kent het, en dan pakken we het vast. Begrepen? Ja, ik heb ook al met mijn vinger tussen gezeten, tegen mijn scheiden gereden, over mijn tein gereden. Dus we gaan het even versleuren. Dat weegt gemakkelijk en 200 kilo, als het nu meer is. Ik denk zelfs meer. Het draait op 380. 380, dat is 3 uh, fasespanning. Ja. Dat draait kracht, Dat is de zware stroom. Dit is natuurlijk allemaal als ik mijn machine kort erbij zet, en dan raak ik ook aan. Zo ik moet hem nog een keer verlengen en deze moet ik nog verleggen. Is. Zo. Daar is wat stilwerk aan. Ik ga een bak van een hand hoor. Vloortje! Ja. Ja? Mag niet! Zo, zo ben je dit nu weg. De schouwbank! De schouwbank, dat is het daggedeelte. Op <kwijls> dus de rij mag allemaal blijven. Kijk een schouwbank dat heeft de schaafmes. Dat zijn messen die ronddraaien. Dat is niet een heel gevaarlijk eigenlijk. dus uh, dat is niet iets voor aan iemand te laten doen die dat niet kent, ik ga je ze wat inzoomen zodat je het kunt zien. Ja, hier zijn we. Dat is de schouwbank. Dat is het schaafgedeelte. En hierop dat. Dat zijn messen. Dat hier. Hier. En daar zijn er zo twee. In. En dat draait dus rond vol een bak. Ik denk dat dat gemakkelijk een 2000, oh, een 2000 toren doet. Dus. Dat is 2000 toren. Te veel voor mij. Ik ben je nu al schrik te krijgen? Nee, ik heb daar het jaar in het schooljaar mee. In mijn laatste jaar heb ik houtbewerking gedaan. En daar heb ik daar niet mee leren werken. En uh, weet ik hoe ik dat moet doen. Je hebt een vast gedeelte. Echt waar, dat achterste gedeelte dat is vast. En deze gedeelte kun je in te verstellen. Want anders pakt je niks af van je hout. Begrijp je? Nee, dan is het goed. Ik heb hier dus een stukje uit, als je zoiets doet altijd kijken, dat er geen nagels in zitten, ik kan pijn doen aan machine. Ik zal het eens dus even opzetten, het maakt ook een beetje veel lawaai. <truimert> Ik een balk, kunnen daar zo mee werken. Maar als dat kleine latten zijn, klein balkje of zoiets, klein dun balkje, dan moet je daar blokjes voor nemen, of ik heb daar... Ik heb ze weer weggelegd, en ik weet weer niet meer waar. Enfin, stoot stootblokjes voor. En dat is, je zet dat hier van achterop, dat heeft zo twee vingers, zodat dat daar niet kan afschuiven en dan gaat het door. Uw messen door. Goed, begrijpen iedereen? Goed zo. De van Diktebank ga ik ook tonen, hè? Als er nog toch bij zijn. Even afzetten, uh, want we moet met een meter gaan halen. Wat gaan we doen? De machine aanzetten en terugdooefenen. zou dat ook 60 moeten zijn en inderdaad als 60 maar ik heb hier een hier van van hetzelfde waar dat de dingen zo van komen de de, de nerven komen de wat ah, ja ik vind het ook niet aan het doen ten ander het is maar grenen ja, dat is niet zo goed dus dat heb je gezien dat is schaven hier tegen dat. schaafde onder een hoek van 90 graden een keer onder een hoek van 90 graden en dan maakte van dikte heb ik niet gedaan was al gedaan dus dat hebben we dat alweer dan de pennenbank dat is de kant dat is eigenlijk voor mij nog de gevaarlijkste kant van die terug naar boven zitten en dat dat is waarop freizing is het wordt. en dat zijn van die frezen. Dat zijn van die frezen, platte frezen, eh, platte frezen, wat zei ik nu? Eh, ja, rechte frezen. Rechte voor de pennen te maken, en nee, voor de, de gaten te maken, niet voor de pennen, voor de gaten. Dan wordt daarin gestoken, dan wordt vastgedraaid met een sleutel, natuurlijk. En dat gaan we het dan ook doen, dat ga ik ook eens demonstreren. Nu dat je dat vastdraait, maar dat dat veel Zijn we zijn een beetje gevaarlijk bezig dat kan gaan vliegen. Dat vind ik graag. We zetten ons pennenbank helemaal achteruit. We blazen een keer, wat dat je eigenlijk niet mag doen. Ik, zeg, ik span mijn, mijn pen in. Nee. Niet veel plaats, want er staat weer op de rol. Dan naar beneden. Laat deze zakken. Vast. Vast. Vast. Goed. Deze kunnen we ook van hoogte regelen. Dat is dezelfde regeling als van de. Even de, als ik hier, hier. een beetje eerst. Ik nog een bos aardig Dan zou het toch nog makkelijker. zijn. Maar ja, waarom? Het gemakkelijk doen als het moeilijk gaat. Weer hetzelfde. We regelen dat hier op hoogte. De hoogte, dat je moet hebben natuurlijk. Ik ga nu maar een keer Even een beetje op, op hoogte zetten. Dat dat hoog genoeg komt, dat het niet te laag is. Dat ja, is hier moeten wij zo gefrees hebben. Ja. Ik heb nog iets vergeten. Ik moet ik direct echt loszetten. Want ik heb hier een, een linkje in. He. Aan deze kant ik moet ik daar zo een ijzer in steken. Waarom? Om te zeggen, ik moet maar zo diep. Zet ik die tot daar, ik vijf die al vast. Ook een sleutel. ik ga het dan ook laten zien. En de ik ga niet dieper als dat. He. Hoe, hoe, hoe diep is dat? Ik weet het niet, als ik mijn meter terug vind. Ah. Wat een hoe diep is dat, ik weet dat niet, dat moet je zien. Ik ga hem ...veer diep laten gaan, wat dat zo maar veer diep dat het er tegen tijdje dat het vast dan zet je nog los. Zo, en je kan het niet verder als dat. Juist. Ja? dat is altijd vast. Maar dat? Ik het niet verder, want ik moet op die 4 centimeter blijven. Goed, dat hebben we dan ook. Dat even stijver omhoog. Dat hier terug neer. Altijd goed vast te klemmen, van achter met hier eens een aanstootje hè? omdat dat zou recht, recht staan. Anders dat het scheef. Nou, ik heb hier al eens ingezet. Oké, okay. zijn we er? Ja, we zijn er. Even vastzetten. los ja. en wel niet kraag. Die afstand kan ook afgeregeld worden. Hier heb je ook zo'n pin. En hier heb je ook zo'n pin. En dan kan die verder als vandaag tot daar. Ik ga daar ook niet meer aan regelen. Ik ga het meer, gewoon laten zien met dat gaat. Dat was mijn vorige, en dat is mijn nieuwe. Dat is bijvoorbeeld hè, voor een pen die daar moet inpassen. Wat gaan we doen? We gaan nu een pen maken. En ik ga dat maken voor een ander blokje uit, dan kan ik jullie laten zien. Wat dat nu een pen- en gatverbinding is. Maar eerst moeten we weer al die daar terug uit doen. Ik heb mijn sleutel voor nodig. De rest laten we staan, gelijk als dit. De rest laten we staan, gelijk als dit. Dan pak ik mijn. Kijk. Mijn klein schaafje. Eigenlijk is dat een schaafje. Kijk. Dat is eigenlijk. Zie je, dat is ook zo mes. Hetzelfde als de schaalbak, maar korter. Dat is een heel oud machine, maar een heel goeie en heel gemakkelijk. Wat je daar wel altijd aan hebt, is het altijd aan het stellen. Stel die voor dat gaat vliegen, nee, dat kan maar niet. Goed, nu moet ik ergens een stukje uitvinden als je het hier kan opzetten. Ik ga dat eerst terug laten zakken. Want we hebben graag. nog we niks aan het hebben. Oké. Okay. Eigenlijk dezelfde werking. Alleen op een andere manier. Ik ga hem een stukje uithalen. Oké. Okay? Dank u. Ik ben terug met een stukje oud. Vanavond dezelfde dikte. Oh, niet echt, Het, niet, Het is maar voor te demonstreren. Dat zetten we weer vast. Maar ik heb hier aan de machine iets niet. Is dus Waarschijnlijk hier. Hier zou waarschijnlijk de winkelaak moeten komen. Voor mijn stuk tegenaan te zetten. Om dat dan te frezen, dus dat is toch iets dat we moeten maken. Wat ga ik nu doen? Nu ga ik dat maar gewoon zo inspannen. Dat mag wel niet, maar de meester is er niet bij. Recht dat gaat niet gaan lopen, want dat is goed verzoegd vast te spannen. Maar toch moet ik het beginnen passen. Dat zal niet gaan lopen. En ik keer zien. Hoe ver dat ik kom. En deze is deze meter, uh, dat is 18,5. Uh, Ik ga daar niet te veel van aantrekken. 18,5 en dat heeft een dikte van 14. Oké, okay. dus, gaan we hier 18,5 afnemen. Nu weet ik nog niet hoe dat ik dat moet doen. Ik ga dat zo afgesmeten. Ik leg een echte poefelaar Ik ga dat maar even op zich doen en we zien dat later wel. Dat is goed, ja. Dat is 18 zetten. Ik weer deze loszetten met de zwelpel. Zien. Normaal zijn dat, zijn dat maten voor. Ja. Iedere machine is toch anders. En dus moeten we daar aan gewonnen raken. Dus dat hebben we nu. Zetten we dat terug aan, dan gaan we daar over in, in verschillende lagen. De veiligmachine, veilig machine, want je zit hier, overal kort in de buurt, dus, oppassen nog je Deze mag ik los, dan ga ik die eens aftekenen, want ik weet niet hoe ik het moet regelen met die dingen. Hè. Af, aftekenen, en dan ga ik dat zo naar beneden laten zakken, op waar dat ik het moet hebben. Maar waar moet je dat hebben? We? Ik weet het niet. ...afmeten uh, en aftekenen. Dat is een... Of een Dat is een gat van 13. 13,5 zo ongeveer. Oei. 13,5. Oh, Van hoort 13,5. Dan gaan we eens aftekenen rap rap rap. Het is maar om ze laten zien. Nu wat we er meer hebben, dat is die een aanstoot hier. Dat die nu is heel weggehaald. Ik weet niet hoe dat ik het moet doen, we gaan nog een zin later. Nu gaan we het even gewoon Uptuig doen. Op het oog. Oké. Ja, dan ga ik daarmee naar Ginder. Zo heb ik hier en afgetekend. De naar de andere kant eigenlijk. is naar de andere kant. Hier moeten we zijn. Dus wat ga ik nu al doen? Ik ga daar een hele pasknop maken, want ik moet hier afgaan. Ça, là, te en zo, ja, even de eerste keer, kan dat dat gekeken, dat, zou je dus eer moeten inpassen, en dat doet dat, is dat, dat er, ja, en dat doet maar met te veel, toch te veel speling, dat kan allemaal nog, ik zie dat moet doen, zie je dus dat past daar zo in, dat is een pen, een pen en een gatverbinding, voilà, is voor, Nee, de les te leren. De machine, Dat machine heeft ook nog een zaag. Vandaar dat ik zei dat ik die zaag erachter die nodig heb. Dat doen we om omhoog. Ik zeg het maar, dat is zwaar. Hè? Allemaal tamelijk gevaarlijk spullen. Ik heb daar sleutels voor. Echte fantastische goede sleutels. Ik ga dat er gebekken open zetten, daar zijn we, hier zijn we. is deze kant zijn we nu weinig. Goed zo. Hoi, mijn camera zat niet vast. de sleutels, en de ene verreer op, en de andere, de reer op. We moeten zien welke dat het is. Ja, oké, okay, deze. Dus, dan maken we los. En hier gaan we de zaag opzetten. De zaag. Heb ik ook nog niet gemonteerd. Oh, zo. De zaag heb ik ook nog niet gemonteerd. Dan oh, dat je dat zo'n ontwijs. We komen er wel. Goed, de zaag moet hier tussen komen. Goed dat ik het eraf neem. He. Uh, dat ik precies beter is een keer open gemaakt. Heb ik nu niet nee. gedaan. Dan ga ik eerst de zaak opzetten. Dan gaan we die verzagen. Ja. Die zaag erop zetten die erop stond. Dan moet je die dan wel in de goede richting zetten. Ja, in deze richting. Ja. Dat is de zaag die erop stond. Dat ja. is toch deze de zaag die erop stond. Deze zal de zaag zijn dat erop stond. Of ook niet? Nee, het zit er niet. Meer. Ja, ja uh, ik heb wat zagen meegekregen. En uh, er zijn verschillende gaten in die zagen. Dan stak ik nog een tamelijk grote zaag op. Met grote vertandingen. Deze. Oké. Okay. Dat is er. Dat is de zaag. Je past daarop. Deze zetten we daar ook terug op. Moet wel allemaal nog een beetje. Rare ik heb er nog niet mee gezacht. Waarom niet? Omdat ik het nog niet nodig had. Maar oh nu nee, dat we hier zijn. Hè. Wil ik het toch wel eens demonstreren. Wat ik ook al gezien heb, is dat ik twee nieuwe remen moet gaan verzinnen. Oh. Holy moly! Gaan we nog even in de kosten vallen. De vleegde en vleger maar mijn kop man. Ik denk dat ik de vleegman Man dat is niet waar ik met de en we deze terug naar beneden, voorzichtig. Want was kapot, toen als het niet moest staan. Ah, ja, is goed. Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Deze regelen we ook weer in de hoogte. En aan het poetsen. Ik heb de andere kant, de hele slede heb ik al helemaal proper gemaakt, maar de rest nog niet. Ik had andere dingen te doen. Oké, okay, die zaag ga ik niet te, niet te straf zetten. Als je ga het zagen. He? Zo ongeveer. De breedte van de zaag, diepte rijden En zo weer pakken. Ook weer allemaal hè. op de uur. Ook weer een gevaarlijk spel. Geen bescherming aan, niks aan. Ik zal nog gewoon mogen zien hoe dat ik dat allemaal moet gaan doen. Goed, toxke nodig om te stumpen. Even kijken of ik mijn. Ik heb ingelegd. Dat zou van die plastic. Uit, eerlijk. Niet. Ik heb het nogthans opzij gelegd, omdat ik dacht van, Peter jongen, hè? dat gaan we gebruiken. Ze liggen er Maar Waar is niks? Lamene, best dubbel, hè? Zo. Wat ga ik nu eerst doen? Ik ga deze er hier afnemen. Ik zou niet willen dat daar iets mee gebeurt, want dat is wel heel, heel belangrijk. En dan moet ik eens goed. Erin. Eigenlijk zou weer iets moeten zijn, dat ik dat zou kunnen vastzetten. Dat is voor water. We oh, had het niet gezien hoe het dat ging. Wel over die slijden hier. Dat is het al los hè? Ja. Niet zo tender. niet echt goed gezaagd en zo, dan wordt dan op de schaafbak weer al plat geschafd. Zie je maar, hier zijn veel ontzweilige dingen aan. Je kunt constant in die zaag lopen. Niet goed, met een kap over. Hier de frezen, als je daar met je vingerken in komt, Moet je je vergeten. Dat ook hier, ook het toestel wat dat je niet mee, losse mouwen mogen dan werken want je gaat overal in verstrengen het is gelijk als mijn draaibank daar van achter als dus je daar iets van voet. en de kind van alles voor hebben zeden dus dat is de combiné ik ga die zaag er terug afnemen want ik heb schrik dat ik niet pijn doe en ik doe me niet graag pijn ik heb al iets genoeg pijn gedaan. Maar, ga ik een lok laten zien. Dat is niet al wat ik er kunt mee doen. Ik heb hier ook nog een kop op. Zoals een toppie. Een toppie, dat is een. Uh ja, hoe moet ik, moet ik dat gaan uitleggen? Een, een molurefrijs. Ken je dat? Dan? Een molure, als je een kader hebt, een schone kader, dan is die niet zo gegolfd. Dat is die frijs. Als ik dan toch bezig ben, dan kan ik je die ook laten zien. twee ringen bij. Dat is de fris. was er allemaal bij. En een schikke prijs kunnen kopen. Maar ik denk dat het tamelijk is. Waarom? Dat is een vrees met maar dat is één blok. Met maar één profiel in. En je hebt hier verschillende profielen die je daarin steekt. <coughs> En die draait in die richting. Nu moet ik eerst eens weten, want ik moet daar een ring over schuwen. Dan moet ik goed weten welke ring voordat ik het kapot heb. Dan gaan we eerst terug naar beneden halen. Dan ga ik het los. En achteruit, want dat is de opening van de fris. Ik het lekker goed opzetten. Het moet ook nog allemaal proper gemaakt worden. Dat kan er niet goed op. Ik denk dat dan deze gaat er helemaal door gaat. Ja. Deze gaat er helemaal door. Nou, eens kijken. Zit hier? Oké. Okay. Goed zo. Hop, omhoog. Vast. Zetten we erop. De eerste keer, het is een primeur voor. voor jullie. om zelf te spannen, en dat is een vuist dat je niet mag wegdoen, die mag verlezen, want de vuist die in de andere En als ik die verlees, dan heb ik een hoop misere. Ik kan die niet laten maken. Ik ken de spoot niet van de machine. De spoot dat wil zeggen de snelheid van die vuist. Zo, zullen we dat besparen. Zo. Welke wereld is vast te Eerste het, het gaat liggen, Beter goed vast. Als niet goed vast, dan doen we dat naar beneden, voorzichtig. Oké. Okay. De vrede die eruit, gewoon rond. Zal ik later nog allemaal goed moeten inhouden. Dat we dat weer een beetje omhoog zetten. Want we gaan nooit van de eerste keer in de volledige diepte. Deze losdoen. Gaan we moeilijk trekken. Dan hebben we dat ook gezien. Zo. Zo. Vast. Dus je gaat verschillende profielen kijk. Dat zijn de, messen, de profielen van de messen. Nu een ik er een schouwprofiel, dus allemaal verschillend. Deze is ook nog een schouwprofiel, zo een beetje. En deze, dat is voor een ronding te krijgen bovenop. Dus wat gaan we nu doen? We doen ze wegzetten. En we weet de stukjes uitpakken. Pakken, die ga ik niet pakken. Waarom ga ik die niet pakken? Wel. Oké, okay, dat zitten we goed. Okay, ik ga toch nog een beetje omhoog zitten. Omhoog als dat ligt. We gaan twee keer vrezen. Ik ga een andere vlakjes uit moeten uitpakken, denk ik nog Zo. Zoiets. Oké. Okay. Zetten we ook weer het machine aan. Oké. Okay. Vast. Dan hebben we het terug getrokken. Ik ga nog veel kunnen doen. Ik ben van planten om eigen vensters te maken. Dus, uh, dat is een van de redenen waarom ik dat gekocht heb. Dat ga ik ook doen. Eigen vensters maken. Zo, ik ga zeggen van alle, eigen vensters maken. Hè? Ja. Wel, ik, ik heb een over. Ik heb een dat is een schrijwerker. Die heeft zelfs die heeft lesgegeven in schrijwerker. Dat is een karrenmaker, die weet het dus. Dat is natuurlijk mijn steun om op te leunen. Als ik hem iets vraag, dan geen probleem. Zo gaat het hè. Mijn schoonbroer. Dus, nu moet ik dat onthouden. Dat hier dat en in deze iets anders is. En dat ik dan nog allemaal moet proper maken. Moet ik daar proper op staan. En beschermingsjes maken. Zal er niet onderuit kunnen. Om toch heel, prop, heel deftig te kunnen, te kunnen werken. He. Want we zijn hier, hier een zitten. Ik zal nog mogen zien en zoeken hoe dat ik het moet doen, maar ik kom dan nogal in orde. Wel terug naar beneden. Vet nodig. Dat is helemaal vet nodig. Eerst proper maken. En dames en heren, dit was het verhaal van Peter en zijn combiné hout schijnwerkerij Timmermans machine. Waar hij zo fier op is. Ik er nog niet veren want ja, ik dat kan nog niet zien. Maar we ik sta wel content. Dat ik blij ben. straks ging dat kast nog toe. En nu niet meer. Is toch altijd een hmm. betantwerk tussen de nieuwe. kan Ik kan niet meer toe. Moet je wel gaat he. dat is een Helemaal alleen heb ik dat gedaan. Dus mensen, het is binnenkort mogelijk nog van alles zijn. En nu gaan we over naar de lintzaag, die nog niet helemaal af is, wat al wel wat aan gebeurd is. Zo voor de geïnteresseerden onder Een uh, filmpje gemaakt over mijn combiné, hout combiné. Uh, filmpje gemaakt over mijn uh, lintzaag. En een uh, filmpje gemaakt over mijn sp. Uh, Radiaalzaag. over mijn draaibank. Dat heb ik nog eens gezien. Dus, is dat goed. Dan gaan we maar eens kijken naar. Uh, de moxa pijp moxa pijp en de site gaan we dat vinden ik zal er uh, een link bij zitten hier onderaan zullen. goed dus uh, al de werkingen heb je gezien bijna allemaal Ik zijn er nog een paar uh, ja dat was het de cirkelzaag uh, video ga ik er nog niet direct op zetten, want de lintzaag staat er nog niet op ik heb een zaaggeleider gemaakt en zo dus uh, ik ga dat eerst eens allemaal filmen ik heb het proberen als dat marcheert gelukt moet zijn en dan gaan we zien of dat we kunnen lintzageren goed dus komt wel allemaal in orde dus uh, ik had, had dit nog wijs gemaakt dat het er oké bedankt <laughs> uh, ik zie jullie de, de volgende keer dan wel weer. Als dus ik begin aan mijn vensters ofzo. De eerste venster dat ik ga maken, dat is de D. Ga ik gewoon uit grenen maken, want die is doodhoek versleten. Gewoon uit grenen. En die uh, dikke laag maar voor werk uit zijn dan is een ik ga daar geen geen geen een eik aan voor verkwisten. Uh, dus voilà, dat ga ik doen ik ga daar wel maar een enkele venster van maken ik ga er geen bovenstuk en geen dubbele venster van maken Psst, nog te moeilijk hè? we beginnen bij het begin goed tot binnenkort bij mijn eerste venster okay. misschien een kleintje maken nee we beginnen met de grote venster. Inderdaad. Tot ziens. Bedankt.